Ik is mij heel genoeg om, om de prijs te kunnen aankomen. Ik stel voor dat we maximaal een kwartier hier gaan doen, daarna gaan we door. Als je wat wilt vragen, vragen. Even je naam en dan de vraag. Ik ga van die kant. We beginnen met Marcel Tannan. Ja, Dankjewel. Dat ah, ik heb twee uh, vragen. Ik heb twee vragen. Ik vind het wel problematisch om uh, opiniepeilingen een groot gewicht te geven op een onderwerp dat heel complex is. Dus Want we weten, zoals je zelf zegt, nog niet zo heel veel. Niet alleen van peilingen, maar ook van het basisinkomen en wat dat precies doet. Ja. En ja, dan ga je mensen iets vragen voor iets waar zelfs wetenschappers, zoals ik een relatief bijna op heb. Dus hoe kijk je daar echt aan? Uh, dat je dus een relatief groot gewicht aan de geeft. En het tweede is over de participatie, uh, hoe is dit uh, participatie, uh, inkomen. In <laughs> um, ik denk dat dat alleen kan werken als dat, uh, als dat vrijwillig is in de zin van dat mensen zelf mogen bepalen waar een tegenprestatie of bestaan en dat dat maar licht getoetst wordt, en dan kan het heel interessant zijn. Maar als dat uh, dan wordt het een soort bijstand en dan wordt vertellen is uh, waar uh, waar juist van bent. Ja, in Nederland, in, uh, Finland hebben ze een experiment gedaan bij 2000 werklozen die verplichte basisinkomen geven. Dat zou in Nederland niet werken. Wat het tweede betreft ben ik het volledig mee eens. Het zou inderdaad, mocht je willen gaan voor zo'n participatieinkomen, het een vrije keuze zijn wat je dan precies doet. En moet dat niet, zoals het nu in de participatielet is, gecontroleerd worden op een dergelijke ingrijpende manier. Dus Volledig mee akkoord. Wat het eerste betreft, um, we, we weten er wel. Dus wanneer we die peilingen doen, doen we dat meestal niet in het wilde weg. Maar gaan we eerst een soort uh, meer diepte-interviews doen met mensen om te kijken en dan begrijpen ze eigenlijk waar het over gaat, begrijpen ze de implicaties. En natuurlijk, mensen hebben geen gemiddelde burger, heeft geen begrip op wat dat effectief zal doen met inkomensongelijkheid en dat soort dingen. Dat, dat is te moeilijk om te vatten. Maar dat hebben ze even nu met werkloosheidsuitkeringen of pensioenen of wat dan ook. Maar ze begrijpen wel de basisbeginselen en de basisconcepten erachter. Wat het belang betreft dan van publieke opinie, ik, ik overschat dat belang zeker ook niet. Dus ik schrijf ook in mijn boek dat het minstens, zo niet nog belangrijker is, om niet enkel te kijken naar de politieke haalbaarheid, maar dat je zeker ook de financiële haalbaarheid en de administratieve en al dat soort dingen, dat dat zo waar nog is. is. Het is enkel mijn invalshoek. Maar dat is altijd een beetje met de ja, kritiek, kan je het misschien niet noemen, maar wat ik altijd vreemd gevonden heb aan het hele basisinkomendebat, is dat er eerst werd heel veel gediscussieerd over de filosofie erachter. Dan is het heel technisch geworden, nou, wat gaat dat nu doen met armoede en hoe gaan we dat financieren. En Er was eigenlijk steeds zeer weinig aandacht van, maar hoe brengen we nu dat idee van een idee naar de realiteit? En daar past dit onderzoek bij. Heel goed, we gaan zo snel op. Hi, ik ben Patrick Pfeffer. <coughs> Mijn vraag is de volgende. Ik weet dat je er geen onderzoek naar gedaan hebt en dat je geen data hebt. Maar stel, er is een land of een gebied wat een basisinkomen zou invoeren. Hoe zou dan de, de, de publieke opinie veranderen? Hoe zou je dat bijvoorbeeld willen onderzoeken? Nou, dat is een heel relevante vraag. In Korea hadden ze het bijna ingevoerd, maar vorig jaar... ...de man die dat deelde, een hongerstakje ging... Maar hij kwam 0,7 tekort. Heel helaas. Ja. Er is, er is één case dat ons daar iets over vertelt, en dat is Finland. In Finland, je hebt er net naar gewezen, naar het experiment, dus daar is wel bewijs van in Finland dat de mensen die aan het experiment deelgenomen hebben veel positiever zijn dan een vergelijkbare controlegroep. Dus daar is wel iets van bewijs voor dat eenmaal het basisinkomen is, en mensen voelen welke effecten het heeft voor hun persoonlijk leven dat de maar ik wil daar toch nog voorzichtig in zijn, want dat vince experiment ging inderdaad over een groep van werklozen die er wellicht sowieso op vooruit ging. Als je het ook effectief invoert, gaan er altijd mensen zijn die er mogelijk puur op gebied van inkomen, alleen al op achteruit zullen gaan. En we weten niet goed wat er met hun steun zal gebeuren. Het kan zijn dat zij de maatschappelijke effecten zien en meteen verliefd worden op de basis. En denken van ja, die paar honderden euro ik niet verlies. Daar kan ik mee leven. Het kan zijn dat ze ja, dat, dat eigen belang belangrijk is en dat ze sterk tegen basisinkomen aan komen. voor de, ja, niet. Door. Dus koffie je dit kijken. Ja, Oké. Okay. We gaan door helemaal achteraan, even je naam. Hallo U zei dat het een garantie garantie is als het in de komt, dat het ook in het bestuur wordt uitgevoerd. Dat is niet helemaal onverwacht, maar goed ik toch? Kan je vraag nog eens vragen? Hoe? Hoe? In het programma stadion kom je aan de macht en dan doe je niets? Goed op de toch? Ja. ja. <tie> Hoeveel kom je dat? vraag zou jij eigenlijk aan Jurgen de Wist want Dat is niet zo dus ik niet. Dus daar heb ik zelf eigenlijk niet meteen een, een antwoord op. Ik denk... Ja, ik denk dat als ik, als ik het herinner... Als ik me goed herinner, zegt zeg, Jurgen de Wist daarover, dat dat vooral komt omdat het basisinkomen een topic kan zijn om kiezers aan te trekken. Omdat het een soort utopie is, waar veel mensen niet kunnen meestappen. Maar zodra je effectief coalities moet vormen en beleid moet maken dat dat, zoals u aangeeft, dermate complex is, dat men dat niet als het hangjeis meer wil hebben. Omdat men dan weet, of besef van, kijk, als we, als we dit blijven aanhouden en dit lukt niet, dan gaan we daarop afgerekend worden. Dus ja. Ik denk dat dat er wat mee te maken heeft. Uh, daar wil nog twee dingen over zeggen. In Ierland had de groene partij gezegd, wij willen een basisinkomen invoeren. En uiteindelijk hebben ze de compromis gesloten in de regering. Dat is gewoon een groot experiment doen, dat was het. het compromis is dat 3000 kunstenaars krijgen een basisinkomen. Dus die hebben gedeeltelijk de belofte ingelost. In Nederland was het zo dat ik een amendement had ingediend op het GroenLinks-Congres met 250 mensen en 100 afdelingen. En dat zei: er moet een experiment komen in Nederland, een grootschalig experiment, zoals in Finland, wat toen nog moest beginnen. Jesse was tegen, maar wel met 80% aangenomen op het congres. En toen belde Katelijne Buitenweg mij op, met die jaar in het Europees Parlement heeft gezeten. Die zei, Alexander, ik wil nu ook te onderhandelen met de eerste wat moet er nou een regierprogramma komen? Toen zei ik, Cathelijne, basisinkomen experimenteren en jullie maken maar een zin. Toen heeft zij met uh, nummer twee van het CDA uit onderhandeld de zin, gemeenten zijn vrij te experimenteren met basisinkomen. Daar heeft Truman ja tegen gezegd, daar heeft Alexander ook ja tegen gezegd, daar heeft Mark Rutte ja tegen gezegd maar ja yes, op de is weggelopen om onderhandelingen en dan kan ik dus ook niet kwalijk nemen dat de andere drie er niks mee gedaan hebben dus het is ook een kwestie van standvastigheid we gaan even door Suzanne ja Suzanne Leysen ik wil vragen hoe heeft dat standbehoed hoe heeft wat invloed die basis op de pensioen? ik dacht de pensioenen staan los van van basisinkomen. Want basisinkomen zijn los van arbeid hoor. Dus arbeidsinkomen en pensioenen zijn arbeidsinkomen. Pensioen zijn arbeid pensioen. Ja, dat is opnieuw een politieke keuze die je moet maken. Wat je doet met die pensioenen. En ik, ik, ik, ik had het net in de gang met iemand ook over. Ik kom natuurlijk uit België, dus ik heb een, een zeer Belgische achtergrond. En daar is het idee van het invoeren van basisinkomen zeer moeilijk. Omdat een pensioen. Start in principe niet wanneer iemand 65 wordt of 67, of wat, wat het dan ook is, maar dat start in een sociale verzekering vanaf het moment dat iemand ja, gaat, werken. gaat werken. Vanaf het moment dat de, de beroepsleeftijd start. Dus dan zit je meteen al met belangen die daar ingekapseld zitten. Stel je hebt in België 10 of 20 jaar gewerkt, dan heb je een bepaalde pensioenopval. Ja, hoe voeg je dan dat basisinkomen daar? daarin om ervoor te zorgen dat, ja, dus dan, dan de keuze die je kan maken is, ja, dat pensioen blijft er gewoon helemaal uit dat kan, lijkt logisch, maar dan, het blijft moeilijk dan, want dan zit je met het idee van, wat doe je dan met die, die volgende generatie, die op dit moment in, het, in een verzekeringsstelsel de pensioenen van de huidige generatie betaalt, maar daar zelf geen recht meer op zal hebben, want zij krijgen een basis ja maar het is namelijk een soort van een over is alleen dus ja, AOW is dan de los van de AOW. AAB... Ja, ik heb het nu over het, het wettelijk pensioenstelsel. Dat is, dat is in, in Nederland is dat het AOW. En dat is in de naam is dat denk ik een volksverzekering. Maar dat is wat wij in België niet echt een verzekering zullen noemen. Want iedereen krijgt nagenoeg hetzelfde Ik ja, binnen het AOW. Dat is nog iets anders dan de tweede of de derde pijler. Maar dat is in België helemaal anders. Omdat je daar met het wettelijk pensioen is al een verzekering. Waarbij de uitkering afhankelijk is van hoeveel jaren je gewerkt hebt en hoe hoog dan jouw inkomen wordt. En wat ik eigenlijk maar wil zeggen daarmee is dat in zo'n systeem een basisinkomen veel moeilijker in te voegen is dan in het Nederlandse systeem, waarbij je al dat AOW of dat universeel pensioen hebt. Ja, dat is de kernboodschap die daarmee wil geven. Nee, geen, geen discussie, we gaan de vragen af. Ja, ja, heet, uh, Ed Trenstra uh, Amersfoort, um, ik heb in jouw Belgische studie uh, gelezen, hè, je hebt hier een mm. Nederlandse studie uh, gepresenteerd, maar in jouw Belgische studie heb je ook een variant zitten, of in ieder geval staat in het verhaal, hè, dat je, um, wat ik maar noem, een omgekeerd basisinkomen hebt geïntroduceerd, mm. namelijk niet een basisinkomen als goed. Maar een basisinkomen bovenop het bestaande uh, systeem. En, en mijn vraag is, hè, zonder jouw onderzoeksresultaten in twijfel te trekken, want ik vind het echt top. Uh, maar heb je goed genoeg uh, aan de mensen uit kunnen leggen wat het verschil is hè, tussen hè, die roende jouw verhaal van ga goed uh, uh, de concurrenten ook vergelijken? Hè? Neem dat mee. Dat, dat is natuurlijk nou, het meest lastige, denk ik, in het onderzoek. Dus. dus is die omdraaiing, hè, is dat goed begrepen door de mensen aan wie je het hebt gevraagd? En mijn, en mijn tweede vraag is heel kort. Beschouw jij het negatieve inkomstenbelasting, ook als een concurrent van het basisinkomen? Wat het tweede betreft, ja, zeker <tiedacht> een concurrent. Die die is in, om... We weten daar in, in de publieke opinie weinig over, maar de data die je verduigen, voor hebben, lijkt te suggereren dat het idee van een negatieve inkomstenbelasting, dat heel moeilijk uit te leggen is in een peiling, um, dat dat net iets meer steun geniet dan dat idee van een universeel basis. Ja, om op, u, op uw eerste vraag te antwoorden, het een beetje aan met wat ik, wat ik daarnet zei. We doen voorbereidende interviews om die vragen zo goed als mogelijk voor te bereiden. Maar we weten dat dat een complex topic is waarbij je niet in de hand hebt hoe elke respondent interpreteert wat er daar nu staat en gezegd wordt. Dus idealiter zou je dit eigenlijk nog moeten aanvullen met diepteinterviews interviews of focusgroepen waar je echt in de diepte gaat over hoe begrijpen mensen nu wat er met hun situatie gaat gebeuren of wat dit betekent voor de sociale zekerheid. Dat heb ik helaas nog niet gedaan, omdat je natuurlijk altijd met de ja, de afweging zit, een dan kan je minder in de diepte gaan, maar kan je wel in de breedte gaan. En het soort interviews en focusgroepen kan je in de diepte gaan, maar heb je telkens een uh, dertigtal of twintig wat respondenten. En dan heb je weer de, de vraag: hoe representatief is dit nu voor Nederland? Ja, ik hoopte eigenlijk wel dat je dit zou zeggen, want dan kan de vereniging gewoon vragen bij alle universiteiten van Nederland om aanvullend onderzoek te doen. Ja, en die half miljoen van de FNV gaan we er ook voor gebruiken. Ja. Ja, dat weet ik even niet, Maar alleen nog voor een half miljoen onderzoek uitzetten... ...maar dat kan niet. Ja. De van De eerste grant wordt geschreven. Misha. Je hebt aangegeven dat er mensen die in de basis komen... ...op Is dat vooral de... ook mensen bij van de laaginkomensgroepen En hoe groot is die groep? Hoe doe je dat met de AAB of? Nee, maar ook van mensen die maatschappelijk zijn en daardoor... Het de zee, de de ja, dat is wel. Dus Veel mensen zitten dus aan de belasting van nee, nou, eh. nee, ja, de minuut. Nee, ik denk... Het hangt natuurlijk af van de precieze financiering van jouw systeem, maar... Over het algemeen en ook in de publieke perceptie. En dat is misschien nog het belangrijkste. Het belangrijkste is misschien niet wat effectief, maar hoe zit het in het hoofdje van mensen? Is de perceptie wel dat de hogere inkomensgroepen er ook achteruit zitten? Een lagere inkomensschulden dan ook vooruit. En dat hetzelfde zit bij die gepensioneerden die altijd bij de hogere inkomensschulden geweest zijn en dus. nu. We gaan verder met de vragen onder. Johan. Ja. Johan Amsterdam. Ik heb een vraag. Er komen steeds meer begrippen basisinkomen in de markt. En daardoor verwacht het, het bedrijf, vaak zeker op ons aan toe, lukt het je dan nog om meerderheden te creëren? Ja, niet <stuken> die die Ja, hoe noem je het beetje? Hè? Dat is heel moeilijk. Ik, ik praat consequent altijd over een basisinkomen. Ik praat niet zozeer over een universeel of onverwaardelijk of gewoon puur basisinkomen. Maar ja, je hebt andere concepten en dat creëert natuurlijk in de echte wereld wel verwarring onder de volkering. Dat kan ik mij perfect inbeelden dat, dat, dat het dat moeilijker maakt om een soort merk te creëren. Natuurlijk moet je goed nadenken over dat merk. Als ja. ik net zei, een participatieinkomen is populairder. Ik zou dat zelf in de Nederlandse context nooit een participatieinkomen. Want dan heb je die connotatie met die participatie participatiewet waar je net zo ver mogelijk kan afvoeren. Dus dan, dan moet je dat anders noemen. Maar de vraag is dan wat? 2.0. 2.0. Nou, ja, wij hebben dus als vereniging de komen 2.0 in de markt gezet. Niet omdat dat dat moest worden, maar gewoon omdat uh, het nieuwe een zeer gerespecteerd is. ...dat voor ons doorgerekend had. We ja. wou eigenlijk alleen maar laten zien, kijk, uh, de onderkant, de We gaan er niet op achteruit. Nee, die ging tussen 22 en 200 procent vooruit. Ja. Nou, dan kregen ook positieve pers. Dus het werkt wel. Vervolgens heeft het CPB dat doorgerekend op een bepaalde manier op verzoek van de ees Ja, toen bleek er dat sommige mensen er wel op achteruit gaan. Geweldig op ja. Maar goed, dat is een kwestie hoe je dat in. Voegt tegelijkertijd niet dat CPB-onderzoek ook zien dat de onderste 20% gingen 8,5% gemiddeld vooruit, structureel, en de bovenste 20% gingen 8,5% achteruit. Dus de inkomensgelijkheid werd wel groter daardoor. Maar dat allemaal vanaf van allemaal precies hoe je het vraagt. We ja. laten als vereniging INO Research af en toe een onderzoek doen, en wat je dan ziet. In de loop van de tijd dat het aantal mensen dat weigert om voor of tegen te zijn, stijgt. En we weten niet goed hoe dat komt. Van ongeveer 15% naar nu ongeveer een kwart. Die, die niet voor of tegen wil zijn. Ja, ik denk omdat het zo in de discussie is dat mensen het gevoel hebben. Ja, het gaat er misschien wel komen en misschien ga ik er wel op achteruit. Of het hangt er precies van af. Hoe het gefinancierd wordt, dus ik geef geen antwoord meer. Mensen, nou ja, iets van 90 procent. En dit zijn vooral laag opgeleiden die dan weigeren om te antwoorden. Veel meer dan hoger. U heeft het achteraan ja. gegaan? Dat is financieel achteraan gegaan. Financieel. En moet worden wat de voordelen van ervan. Wat de mensen nog vooruit, ook al zou je wat minder verdienen, wat is de, de, de hoeveelheid geluk die er in de maatschappij daar zullen we nog moeten uh, focussen. Dat klopt, maar als je een beetje kiezers wil krijgen dat, uh, moet je uh, toch zorgen dat de onderkant er niet op achteruit ja, gaat. Grosse man. We gaan door met de vragen. Ik ben hier aan geluimd, moet je opmerking. Ja. Uh, ze, uh, dus is een klein is het is wat het is is de is het is is het geen is en daar uh, kan ik ook voorstellen dat bepaalde kondbedaar geen regolant zien. Uh, mijn vraag is, is wel verkeerde, want het gaat over financiële uh, uitkering, is het wel verkeerde een andere vorm van uitkering? Mijn ja, voorbeeld, die uh, komt niet getaaf wel zelf in de regel, die zou kunnen zeggen van nou, een basisvloer, dat is een dus voor basisvloer, dat is voor wonen. Rode kaas, maar niet voor drie steden restauranten of alcohol of ijvallen. Dan wil je het zien. Ik denk dat je daar misschien op de, plaat, de plaat aan de rechterkant van de oude. Dus dat is goed te zien. En anders is het nog een kerst, zou ik zeggen, van uh, de kinderen naar het bureau uit. of De kinderen gewoon uit Bovenop, dat de bovenhoek. Het zorgt dat er woningen zijn, moeilijk, Maar ook daar zal je de oude herkennen zien. Hoe je ook die dat je klein kinderen in de bovenhoek. Mijn concreet de vraag is: is het dus wel eens kijken naar een andere manier van het uitkeren van de basisiek? Anders dan het geld. Daar is zeker al, al naar gekeken en over gedebatteerd in de literatuur. Qua publieke opinie is het antwoord, nee. Dus daar weten we eigenlijk bijna Misschien om, om daarop op in te pikken wat je zei, is, het zou inderdaad, dat zou een verwachting kunnen zijn dat politiek rechtse kiezers. Meer voor dat idee. Namelijk, zo'n basisinkomen is oké, maar we moeten een of andere controle over hoe dat wordt afgedacht. Bijvoorbeeld naar het voorbeeld van de food stamps in de Verenigde Staten. Natuurlijk is dat altijd een balans die je moet bewandelen, omdat dat net linkse kiezers weer zo in het hart jagen en dat je die tegenstelling opnieuw groter maakt dan zij dat zijn. Maar ik heb ik heb daar op dit moment geen empirische onderbouw aan. Maar het is zeker interessant, een interessante onderzoeksmissie. Nu slaat er een participatie, zeg maar, die zegt daar, ja, centrale kaart. Nu wordt extra Dat zou je moeten gaan doen. Ja. Ik wil op een andere manier uitkeren. In Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, waar we hier op deze burger naartoe gaan. heeft de gouverneur die regeringsleider probeert te worden, gezegd: iedereen die 24 jaar wordt, krijgt één jaar lang een basisinkomen. Alleen het is niet geld. Het is een kaartje. Met dat kaartje kun je alleen bij het midden- en kleinbedrijf wat kopen. Niet bij McDonald's. Ja. Het midden- en kleinbedrijf je voornamelijk rechts, maar is links. Dus het is een hele slimme maatregel. En het lijkt dat lijkt ertoe dat jongeren ook eens een keer op andere winkels komen. Dus het is geen geld, maar je kunt er wel goederen voor kopen. We gaan door. Ja? Bijna laatste vraag? Right? Nee. Ik? Ja. <laughs> ja jullie... en, als je even in uh, de uitzondering de van de banken, uh, die multipolaire die, die ontstaat, uh, zie je dus dat het Europese welvaartsgebeuren ook gewoon een beetje het invloed is? Weet je dat als je daar zo'n perspectief kijkt naar dit onderwerp, naar wat we uh, hebben dat het dichterbij komt of weg .Ja, zeer moeilijk te beantwoorden. Ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een, een antwoord of het dichterbij of verder weg komt. Het enige wat we. Dat is misschien wat, wat Alexander net aangeeft. In die Nederlandse context, waar er eigenlijk best al wat gedebatteerd is over een ik vergelijk ook niet met die Belgische context waar ik zelf vandaan kom, maar dat issue niet echt. Op de tafel ligt, ja, wordt dan dus zo'n hoge vlag. Dus het is moeilijk te zeggen dat wordt misschien genuanceerd Mensen <totstukken> kunnen een beter begrip krijgen van wat dat betekent op basis. Het is niet dat ze allemaal die berekeningen kennen die we ons maken, maar dat wordt wel op nee, een andere manier over gediscussieerd dan enkel en alleen maar het idee dat we aan iedereen een som geld geven. Dat is natuurlijk het basisidee, maar dat is een heel simpel idee er schuilt zoveel achter. Dat ik denk dat in die landen waar het debat ook complexer en gefinanceerder wordt, dat publieke opinie ook wel volgt. Maar ik denk dat dat dan dichterbij of verder weg, dat kan, dat kan beide kanten nog opzetten. En die inflatie, hoeveel dat het er ook in de politie gaat doen? Dat is een inflatiespunt. Dat weet ik niet. Nee, ik moet zeggen, we hebben wel een zorg gedaan naar hoe de coronapandemie een invloed gaat heeft op hun opinie. En wat we daar vooral zien is dat er, dat er daar wel een verschuiving geweest is. Dus, namelijk dat er meer steun was voor het verhaal met name bij groepen die altijd kwetsbaar waren in de maatschappij, en dat die steun al is toegenomen. Maar ik wil ook wel voorzichtig bij zijn dat het wellicht een tijdelijk effect was. Dat naarmate die pandemie terug afnam, dat die steun ook afdoen. Maar toen kwam natuurlijk de hele inflatiecrisis en dus we weten op dit moment niet is dat verder toegenomen of is dat afgepakt. Dat weten we niet. Nog twee vragen, Alexander, achternaam Hoe kan je er op achternaam vertalen? Als je de waarschijnlijk gewoon een stukje tot in mijn perceptie, krijg je een basis. Maar, daarnaast uh, ga je dat werken. Je doet dan achteruit op individuele ja, onderschermen? je net van wat maakt dat is ook Je hebt toch gewoon alles. Je je, als je goed bent als je zegt dat je een basis hebt, niet krijgen uh, een basis. Of dat je in de basis hoeft te worden gezien. Je ja, krijgt het gewoon. Daarnaast kun je werken, kun je blijft kun je. Je bent het van. Is je ja. Veel hangt natuurlijk af van hoe je het financiert. Het issue is inderdaad om belastingen Dus er gaat een groep mensen zijn als je het met een progressief belastingstelsel financiert. Er gaat er een groep mensen zijn die eigenlijk meer betaald in belastingen dan ze ontvangen van het basisloon. En ja, Het gaat echt over eigen... ja, het financiële. Ik sluit me wel aan doen wat hier gezegd wordt. Het is meer dan het financiële. Hè. Mensen kunnen erop uitgaan qua levensgeluk of wat dan ook, mentale gezondheid. Dat zijn allemaal andere factoren. Maar wat ik net al hoorde op mijn vraag was eigenlijk al. Stel dus je even, dat je een term waar je mm -hmm. Eigenlijk Ik heb zelf een kapzaak en 18 uh, jaar. En ik ben eigenlijk al 18 jaar bezig met ooit. Ik heb natuurlijk wel een fantasie van de wereld zonder geld. Als jij dan mogelijk geen geld meer zou bestaan, dan je dan opstaan om naar je werk te gaan? Maar heel veel mensen die, ik, die nou heel vaak in mijn zaak laten gelopen, uh, vertellen over wat ik van de baan vind. Waar ik dan langs door. Als je doorvraagt, weet je het niet het is. Dat betekent dat het komt. Dat we naar het hebben dat je allemaal van het communistische systeem krijgen. Precies. is ook zo, Ja, precies ja, dat is dat ook is zo. Absoluut. Wat we wel heel sterk zien, en, en het, het doet me heel erg, aan we hebben, is het wel een klein beetje kwalitatief onderzoek naar dit onderwerp. En dan toont dat eigenlijk steeds aan dat als je mensen in het begin van het interview vraagt wat is de basisinkomen. De meeste weten niet waar het over gaat. Ze denken dat het over sociale bijstand gaat. Ze denken dat het over hun eigen inkomen gaat. Dus het is al over het place. Maar als je het idee uitlegt, dan zijn ze wel in staat om te begrijpen waar het over gaat. En dan kan je dat de beeldvorming wel bijschalen. Ja, de die dat is een het moet dat. Ik dat. Ik moet het dat is blijvend het debat voeren en het blijven er blijven zorgen dat het in de media komt in de politiek verschijnt. Dat je voortdurend, dat, dat die boodschap voortdurend trots zijt bij de ja. die eigenlijk niet bezig is met dat soort zaken, Allerlaatste vraag voor Alle laatste maar. alleen laat maar ja, een Het is zo dat dus we, we praten nu op een heel theoretische manier over basisinkomen en meer of meer academisch. En gisteren zag ik een uh, programma, een discussieprogramma na die vertoningen van Charles. En uh, de moderator was daar Tim de Witt, of zo, de vorige uh, correspondent in Engeland. En die vertelde hoe in het noorden van Engeland, doordat de inkomstenbron verdwenen, een heel dorp totaal onder de armoedegrens vloog. Die mensen konden niet meer de. Hun hoog boven water houden, tenzij er uit vele richtingen als een soort voedselbank gewerkt werd. En toen ik daar naar zat te kijken, toen dacht ik: als iedereen dit nou ziet, zou die dan niet uit zichzelf denken? Geef het mensen een negatieve inkomstenlast. Hoe je het ook bent of keert, en hoe je het wilt noemen, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Maar het is een vorm van verantwoordelijkheid voor elkaar en medemenselijkheid en de wil moeten zijn. En dan hebben we het hier over het inpassen in het huidige systeem. Maar we weten in feite allemaal, ook in Nederland, dat het systeem failliet is. Ja, dat is en dat we een ander systeem moeten ja, doen. Applaus! Deze <applaus> <applaus> hoeft je niet de beantwoorden. Ik wil Gijs uh, heel hartelijk danken. Alles best voor me. Ik ben gepast met drie boeken. En dan ben ja, je op ja. de leesop en terug van Antwerpen. Back, Heel hartelijk bedankt. En nu is het porro. Dank jullie wel. <tied>